Dat wat mij overkomen is, heeft juist veel bijgedragen tot de voortgang van het evangelie. En dat de meeste van mijn broeders uit mijn gevangenschap kracht hebben geput om, in vertrouwen op de Heer en met meer durf dan eerst, onbevreesd het woord te verkondigen. Soms lijden we onder de aanvallen van de vijand alleen vanwege onze betrokkenheid met het woord van God. Marcus 4 vers 17 spreekt van diegenen die het woord horen, maar mensen zijn van het ogenblik. Zo gauw er dan vanwege het woord onderdrukking ontstaat of vervolging, komen ze meteen ten val. Satan weet dat het woord ons zal versterken en hij wil dat stoppen voordat we het kunnen verspreiden naar anderen. Het is dus van levensbelang dat je het woord in je hart bewaart en dat je de duivel weerstaat wanneer hij komt om het van je te stelen. Als je dat doet, dan zullen de beproevingen van de vijand je juist helpen om anderen naar de Heer te leiden. Apostel Paulus zei dat God veel dingen had toegestaan die hem waren overkomen, juist omdat het anderen hielp om meer op de Heer te vertrouwen en nog meer moed te krijgen om zonder angst het evangelie te verspreiden. Zelfs tijdens Paulus' gevangenschap was zijn stabiliteit en bekwaamheid om door God gebruikt te worden duidelijk zichtbaar. Als we anderen het evangelie gaan vertellen, dan krijgen we te maken met vijandige omstandigheden. Maar als we in geloof en in vertrouwen op God standvastig zijn, leidt Hij ons naar de overwinning en zullen we in dit proces een grote bemoediging zijn voor anderen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil U en Uw Woord elke dag aanvaarden. Als er beproevingen op mijn pad komen, dan bid ik